Het comfort van een snoeischaar belangrijk. Dat is, dat is de vraag. Ja. Wat is het antwoord? Het <laughs> antwoord is nee, ja en waarom. <laughs> snip, snip, testers. Commencez à bien vous étirer les mains vertes. Bah oui, aujourd'hui on va tester des secateurs. Wat zeggen ze altijd? Snoeien doet bloeien. Zeggen ze dat? Wel... <laughs> Testen doet bemesten. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Oké, okay, laat ons snoeien. Laat ons snoeien en misschien ook bemesten. Ja, dus vandaag hebben we het comfort van de verschillende snoeischaren getest. En daarvoor moesten wij een parcours doen, een getimed parcours, om ter snelste mijn aantal challenges onderweg eigenlijk goed te doen, waren het niet dat er een spreektijd Scheidsrichter tussen Noor liep, die vlot op. Oh, Jesus Christ! <laughs> snoeien moest gebeuren zoals het moet: Een schuin omhoog snijden aan de knop, want snoeien is belangrijk voor onze planten. Juist is juist. Bon, ik ga die rode pakken. Eén uh, takje neer. my, like butter. C'est parti Oui Save bon. Oh my ça oh. Quoi Mais rien du tout Trop haut. trop haut de quoi Marcel. Marcel était infect. Un arbitre mais, mais, mais, mais vendu. Vendu. Je ne sais pas. Il, il arrive alors il a non. Het is heel tijd op te siffelen. We hebben niet de tijd om te couper drie branches, want hij is al op siffelen. een rode kaart gekregen. Ja, ja, ja. Oh, Marcel, verdorie. Allee, ik dacht echt, ik ben hier mega goed bezig. Maar het was blijkbaar nooit goed genoeg. Ja. Wow! Oké. Okay. Oh my god, dat is een dikke. Ja! Yeah. Is oh, hier rechts. Graven. Oeh, hier zit iets. Et... Oh Je coupe cette, euh, cette racine, mais là, qu'est-ce qui se passe Le ressort, fou le camp. Avantage Laetitia. Hop là Ok, Ça, c'est bon Ok Ça, ça coupe mieux les, les, les branches que les... Ik moet mijn meerdere erkennen in Simon, opnieuw. Uh, maar voor mij ligt het toch meer aan de scheidsrechter dan aan de schaar. Daar gaan we het op houden. Dus, Simon, zijn we overtuigd dat het comfort van een snoeischaar belangrijk is? Het is super important. On a, on a besoin vraiment d'une bonne prise en main, euh, facile à ouvrir. Le mien était pas facile à ouvrir. Ja. Ça c'était un peu dommage. Ja. Et alors, une fois que c'est cassé, fatalement, c'est plus confortable, ça, ça, tient plus, ça tient plus la route. Ja, je moet toch een beetje kracht kunnen zetten op een ah, oui. Dus, Simon, wat is ons verdikt? Oui. Ja, het comfort is belangrijk. Le comfort est important. <laughs> Voor het challenge d'aujourd'hui, on a dû testen des sécateurs. En voor euh, cela, du coup, on avait des paniers avec des branches. En dans chaque panier, il fallait 5 branches avec le moins de possible. En bien entendu, la petite difficulté, c'est que de panier en panier, les branches devenaient de plus en plus épaisses. Phyllis hield ons uh, aantal pogingen bij. Wie het minst aantal pogingen had, was gewonnen. Oké, okay, zit je er klaar voor? Absoluut. En ja, dat is één, twee, drie. Oh, dat gaat snel. Ik zeg even zo. Die zijn wat dikker, hè? Vier. Ja. zes. Oké, okay, goed bezig. Ik schrok ervan hoe snel en hoe vlot dat allemaal ging. Die uh, eerste twee mannen was knip, knip, knip. Klaar. Aan... Eén. Doe dus deze dikke. Twee. Ik wou spelen. Deze. Kom, zeg dat ik niet. Dat hier is sta. de dikste. Eer. De inpoging. Ah, oh, de val. Ja, je moet wel. Maar die derde band was echt heel moeilijk. Ik geraakte niet door die dikke takken. Come on, ze. Pas <lacht> op niet <tuss> ja, de die brugkesje. Ja, des branches qui était peut-être parfois un petit peu plus épaisses. dans une pour laquelle tu as toutes les forces de l'univers pour la couper. Pas service. Oh god. Yes. <tuss> Mais à part ça, franchement, je dois dire que ça s'est bien passé. Die is Dat is wel Oh, echt wel, die dikke, sorry, maar je hebt vier keer Kom aan, je kan het. Je kan het niet. Ja, dus die gaat ook niet. Die laatste mand, ja, dat ging gewoon bij haar. Ik zag ze struggelen, dus ik dacht, ik ga het even overpakken. Oei, zie je dit nu wel? Maar het lukte nou bij mij ook niet. Dus dan heb ik de schaar van Jonathan gepakt om eens te gaan kijken of dat wel ging. Ah, oh, mijn vingert heb ik Zie je wel? En dat ging eigenlijk echt wel. 21. Maar ik denk eigenlijk dat ik, verloren dat ik er is. nog wat moet bijtikken. Oh. Ik heb dat niet zo goed bij gehouden, ik was afgeleid. Et donc je niet, je jecane. Jij hebt gewonnen, maar je schaar heeft gewonnen. Dus <laughs> Chris, zeg me, denk je dat er na dit alles een zijn die effectiever zijn dan d'autres? Absoluut, Jonathan. Mijn snoeischaar was duidelijk veel, veel zwakker dan de jouwe om die dikke takken door te knippen. Hè? <laughs> ja. Dus ja, er zijn goede snoeischaren en er zijn er minder goede. Ja, er zijn secateurs secators die zijn dan anderen. En dat is zo.